Je hebt tegenwoordig prachtige apps die het mogelijk maken om van je foto een schilderij te maken. Eigenlijk kun je met deze apps een foto prachtig bewerken. Ik pak er even twee uit. Snapseed en PixArt. Laat ik even naar Snapseed gaan. Dat is een, uh, een tool van Google. Terug naar de editor. Uh, je gaat bij openen, uh, ga je openen vanaf het apparaat. Oh Sorry, dat doe ik verkeerd. Zo. En dan pak je een foto nou, ik had dat berggezicht en uh, dat lijkt me een mooie foto om uh, te bewerken. Hoe ga je nu verder? Uh, rechts zie je dat potloodje en dan ga je gewoon met je vinger klik je op het potloodje. En dan kom je in het minuutje. Scroll je naar beneden, dan zie je de filters die je kunt kiezen. En boven kun je eigenlijk uh, met je foto aan de slag. Je wilt misschien je foto wat bijsnijden. Je bent tevreden of je zegt van nou, ik wil hem eigenlijk wat kleiner hebben. Ik wil hem uh, vierkant hebben. Of ik wil toch liever het origineel. Oké, okay, ik wil het origineel. Dan ga je weer terug naar het potloodje, daar klik je op. En uh, dan kun je zeggen, ik wil bijvoorbeeld de penseel gaan gebruiken. Nou, de penseel is om, eigenlijk met je vinger kun je dat doen. En dan kun je de belichting en de temperatuur, de verzadiging van je foto wat uh, veranderen. En stel dat je andere temperatuur wil hebben, dan ga je met je vinger over die berg heen. En dan zie je dat die eigenlijk verandert qua warmte. Nou, dan komt die berg ineens uh, veel beter naar voren. Nou, dat vind ik mooi. En ik vind eigenlijk... Ga ik nog even... Dan klik je op het V'tje. Uh, wil je daar nog meer aan veranderen? Je wilt uh, de belichting veranderen. Je wilt wat lichter maken. Nou, dan ga je met je vinger over die wolken heen. En dan zie je eigenlijk de belichting uh, is helemaal veranderd. Nou, dat vind je misschien... Heb je er spijt van? Niet erg. Klik links onder dat kruisje. En dan heb je eigenlijk je foto... Um, weer terug. Nou, wat kun je nog? Een stukje tekst toevoegen. Klik hier. Dubbelklik op de tekst. Nou, dan uh, typ je even de tekst. Zeg je China. En uh, met deze kun je de doorzichtigheid van die tekst wat uh, zo, zo verschijnt. Helemaal weg. Heel en heel dik. Nou, dat vind je oké. Okay. Uh, je wil toch een ander letter typen. Nou, dat kan. Hier zijn hartjes erbij, handschrift, of gewoon recht aan, recht toe. Wil je nog iets met de kleur? Kan allemaal. Dus je moet gewoon eigenlijk een beetje spelen. Je gaat gewoon al die met je vingers eh, onderaan, ga je even kijken wat zijn de mogelijkheden. Nou, deze vind je mooi. Hop. Zo zie je eigenlijk dat de foto... Eh, nou, hier kun je nog veel meer dingen, dat moet je maar eens even allemaal uitproberen. En dan kun je eventueel nog een filter toevoegen. Stel dat je een beetje drama wilt. Kijk eens, dan wordt je foto ineens heel donker. Of deze. Oh, wauw, dat vind ik wel heel mooi eigenlijk. En dan ben je tevreden. Weer op het veetje onderaan. En als je hem wil opslaan, geef ik altijd als tip mee: sla een kopie op. En hier wordt een kopie van deze foto opgeslagen, maar behoud je ook nog je origineel. Oké, okay, dat is even met Snapseed. Laat ik nu even verder gaan met PixArt. Nou, PixArt moet je inloggen. En eh, dat is eigenlijk ook een social media om foto's te delen. Maar wat het leuke van PixArt vind ik: klik op het plusje onderin en dan zie je weer vier mogelijkheden. Nou, ik wil een foto editen. Uh, dan pak ik diezelfde foto, maar ga maar eens naar Magic. Magic geeft hele mooie filters en dan krijg je een beetje kunstzinnige foto van. En uh, bijvoorbeeld deze. Nou, het duurt altijd even en je probeert gewoon eens een aantal filters uit. Wauw, je herkent de foto niet meer, maar ik vind het toch wel heel mooi. Um, misschien zeg je, oké, okay, ik wil Nightcore. Een beetje de Japanse stijl eroverheen. Wauw. Nou, dan zeg je Apply bovenin, als je daar tevreden over bent. Maar je ziet ontzettend veel mogelijkheden. Kijk, je kunt uh, stickers toevoegen. Um, je kunt ook tekst toevoegen. Eigenlijk komt dat... Bij alle apps een beetje op hetzelfde neer. Hier zijn ook weer die toolset. Hier zie je weer dezelfde mogelijkheden. Crop, cut-out, iets knippen. Uh, je kunt ook weer een beetje beweging toevoegen aan de foto. Dat is in deze foto nou niet zo handig. Je kunt hem draaien bij Flip en Rotate. Dus je ziet eigenlijk bij elke app krijg je wel dezelfde mogelijkheden. Behalve deze filter is dus duidelijk bij PixArt. Nou, je wilt misschien... Nog een mooie omlijsting er overheen. Zo zie je, kun je de kleur aanpassen. Oké. Okay. Apply. Nou, dan is die blauw geworden. Uh, eigenlijk is die dan mooi, denk ik, als we een paars maken. Apply. Nou, en zo kun je eigenlijk al spelend uh, aan de slag om uh, je foto's te bewerken. Probeer het gewoon eens uit en je zult merken dat je er ontzettend veel plezier in krijgt. Heel veel succes!